Kijk dan. Kijk eens, kijk eens hier. Oh, dat kijk jij. Dat vind ik oh, lekker. lekker toch? Een beetje water. Nee. Zit je ook in de caravan? Nee. Oh, hij eet hem op. Mag ik eens even binnenkijken hoe het er naartoe gaat? Nou, dit is nog best wel ruim. Kijk toch? Normaal gesproken dan krijgen de gasten natuurlijk wat aangeboden, maar ik heb zelf mijn water meegenomen. Uh,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 Alles goed hier, jullie nog sterkte in de, in de caravan en veel plezier in jullie nieuwe huis. Ja, Straks. dank jullie wel. Ja. Ja. So. Nou, dat was heel gezellig jongens. Nou hoop ik natuurlijk dat jullie al gedoneerd hebben, heb je dat niet. Voor 17,50 geef je iemand een leven lang toegang tot schoon drinkwater. Dus ga nog eventjes naar dorkast.nl slash doneervoorwater. 17,50. Kleine moeite toch? Tot ziens.